Goedemiddag allemaal, een heel hartelijk welkom bij ons webinar Implementatie van e door en voor professionals. Normaal gesproken zouden we jullie uh, heel graag allemaal live zien, uh, maar dit is ook een hele, uh, een hele fijne manier om uh, toch met elkaar uh, bij elkaar te kunnen zitten. Uh, dus wij uh, gaan gewoon van start. Uh, als allereerste... Uh, had u wellicht verwacht hier uh, Dieke van der Meen uh, aan te treffen in beeld? Helaas uh, moet ik haar uh, verontschuldigen. Uh, zij heeft koudheidsklachten en uh, zit thuis. Nu zou je denken, nou dat maakt niet zoveel uit, want we hebben allerlei livestreams. Um, zij uh, heeft mij gevraagd om het eerste stukje uh, van uh, de inleiding uh, van haar over te nemen... omdat dat toch wel net zo handig is, omdat ik er echt live kan zijn. Uh, dus dat zal ik uh, doen. Uh, maar allereerst wil ik... Um, um, uh, ik ben dus de voorzitter uh, van uh, deze bijeenkomst uh, nu... en jullie zullen mij uh, gedurende de hele uh, middag uh, verschillende keren in beeld zien... Uh, maar wat gaan we vanmiddag doen? Uh, jullie zien hier het programma uh, voor jullie in beeld. Uh, we hebben het in twee delen uh, verdeeld. Het eerste deel uh, voor de pauze, uh, daar staat, uh, uh, ligt het accent op meer de wetenschappelijke kant. Um, uh, en het, in het tweede gedeelte leggen we uh, meer het accent op uh, de praktijk, uh, de lessen uit de praktijk. Maar zoals jullie Tran zo kennen... Uh, zijn voor ons wetenschap en praktijk heel erg uh, met elkaar verbonden, uh, dus dat zullen we jullie ook uh, zien uh, in deze uh, middag, in deze verschillende presentaties. En voor degenen uh, die dat nog niet uh, weten, uh, meer van jullie zullen al verschillende keren zijn aangehaakt. Voor diegenen die dat niet hebben gedaan, uh, wie zijn wij? Uh, dit webinar uh, wordt georganiseerd uh, door Transo. Het Transo, het Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn. Uh, gesitueerd aan uh, Tilburg Universiteit en aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Wij zijn daar een, uh, je zou kunnen zeggen, een onderzoeksdepartement met een stukje, uh, onderzoek, uh, met een stukje onderwijs op het gebied van uh, de Master. Onze missie uh, is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Nou, dat gaan we vanmiddag uh, ook doen. En uh, het, ons doel is om in, door in co-creatie met de praktijk uh, te werken aan innovatie, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling... Om op die manier uh, informatie, bewijslast uh, te bevorderen om daadwerkelijk innovatie in de praktijk uh, voor elkaar te krijgen. Oftewel evidence-based werken daar te bevorderen voor nu en in de toekomst. Wat is dan uh, evidence-based werken? Voor ons is dat uh, werken met drie kennisbronnen. Dus, uh, aan de ene kant uh, de wetenschappelijke kennis, uh, aan de andere kant de kennis van de zorgvrager en als derde de professionele kennis. Nou, en die derde uh, staat hier uh, vandaag uh, heel erg centraal natuurlijk als je kijkt naar uh, de titel e-health voor en door professionals. En dat doen we. Uh, vanuit uh, onze academische werkplaats uh, gedachten. Wat is nou een academische werkplaats? Dat is een duurzame samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder de universiteit. In dit geval dus uh, Transo uh, aan Tilburg Universiteit met praktijkinstellingen. En uh, Binnen zo'n academische werkplaats uh, wordt er gewerkt uh, aan innovatie van het zorgaanbod. Uh, veel onderzoek uh, doen we vanzelfsprekend om dat, die innovatie ook uh, te faciliteren en uh, te ondersteunen. Daarbij maken we vaak gebruik van zogenaamde science practitioners, uh, dat zijn professionals die deels in de praktijk werken en deels uh, binnen de universiteit. En je zou kunnen zeggen dat zo'n science practitioner als het ware uh, de levende brug vormt tussen wetenschap en praktijk. De onderliggende principes uh, van uh, de samenwerking die wij als Transo hebben uh, met de praktijkinstellingen in die academische werkplaatsen zijn dat het langdurige samenwerkingen zijn. Dus niet op projectbasis, niet ad hoc, maar voor meerdere jaren achter elkaar ook vastgelegd in convenanten. Uh, en we hebben nu al academische werkplaatsen die lopen vanaf uh, 2003. Daarbij vinden we het heel erg belangrijk dat we een volstrekte gelijkwaardige samenwerking hebben en dat alle partijen er wat aan hebben. Dus de win-win situatie. En uh, onze ervaring is, en dat. Um... Vinden we daarmee ook echt belangrijk om uit te dragen, is dat je dat soort dingen doet ook op basis van de persoonlijke contacten die je hebt. Dus we komen bij elkaar op de vloer en uh, zowel de science practitioners, maar ook de mensen die alleen bij de universiteit werken. En zo willen we uh, vandaag ook jullie uitnodigen om uh, met ons mee te denken, mee te kijken en mee te leren. We hebben verschillende academische werkplaatsen binnen Transo. Hier ziet u uh, een heel rijtje staan. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat alle verschillende sectoren in zorg en welzijn uh, zijn vertegenwoordigd. We hebben ook een paar academische werkplaatsen of kennisnetwerken die uh, veel meer thematisch gericht zijn. En dus eigenlijk over de sectoren heen gaan. En dat is ook de laatste academische werkplaats die jullie hier zien staan. Technologische en sociale innovatie voor mentale gezondheid. En dat is ook de academische werkplaats uh, die deze uh, middag het webinar uh, verzorgt. Uh, wij zijn jullie gastheer. Dat zijn we samen met de academische werkplaats Geestdrift, uh, oftewel uh, Geestelijke Gezondheid, uh, op de sector GGZ uh, gericht. En uh, wij worden hierin uh, ondersteund en het webinar is ook mede mogelijk gemaakt uh, door de SWOG. De Stichting uh, ter Bevordering van weten, Wetenschap en Onderwijs uh, in de Zorg. En uh, nou, die willen we in ieder geval uh, nog even speciaal uh, benoemen. De academische werkplaats Technologische en Sociale Innovatie voor Mentale Gezondheid heeft uh, vier verschillende, of drie, eigenlijk drie verschillende partners. Transo, uh, zoals we al hebben genoemd, uh, het is een interuniversitaire academische werkplaats van TU Eindhoven en dan met name Center for Humans and Technology is erbij betrokken. En ook GGZ Eindhoven. Wat is nou de visie? En dat zullen jullie ook vanmiddag uh, terugzien binnen onze academische werkplaats. Uh, de visie is uh, dat een innovatie pas een innovatie is als die duurzaam is. En daarmee bedoelen we dat die innovatie ook daadwerkelijk in de praktijk is. Ingebed, opgeschaald, geborgd, oftewel gewoon iets heel doodnormaals is geworden. Uh, dat ziet u aan uh, de linkerkant in het plaatje uh, staan. Uh, hoe krijg je nou zoiets voor elkaar? Nou, dat doe je met elkaar, is onze visie. Met de verschillende stakeholders, personen, belangenhebbenden en betrokkenen. En uh, daar is eigenlijk iedereen uh, van belang. Uh, de universiteit met de onderzoekers, uh, de ontwerpers, de bouwers, maar ook de gebruikers. Uh, in ons geval vaak uh, cliënten, patiënten of burgers. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook uh, zorginstellingen en de medewerkers die daar werken. Dus, de zogenaamde zorgprofessionals. En daar gaan wij ons vandaag op richten met ons webinar. Oh, Excuus, ik ging net.